Er wordt ons elke dag verteld wat niet kan, terwijl dit HET moment is om te kijken naar wat WEL kan. Ik heb de vrijheid om mijn zaken te regelen zoals ik dat zelf wil. Ik sta samen met vele anderen voor een ander klaar. Op welke manier dan ook. En ik bepaal zelf of en wanneer ik beschikbaar ben. Wat kan jij ondernemen? Shake it up! Spreek uit hoe jouw morgen eruit ziet. Let's hear your voice!